En mijn eer te gaan zetten voor een leven lang leren. Mijn connectie met Nieuwe is dat ik hier 25 jaar woon. En altijd met heel, met heel veel plezier. En nog steeds veel plezier. Mijn kinderen zijn hier geboren. Ja. Je kan me wakker maken voor gevulde speculaat, En gewoon een briefje op de racefit. In dagelijks leven ben ik communicatieadviseur en neuromarketeer. Ik heb jarenlang in het uh, rijknet gezeten, acht jaar, en daardoor heb ik uh, gemerkt uh, wat je kan realiseren met de inwoners en met de gemeente Met deze heeft... Let op duurzaamheid en zich daar ook voor inzet. Duurzaam wonen en een duurzame stad.